grootste uitdaging om die verschillende disciplines bij elkaar te brengen is het cultuurverschil wat daartussen zit. He, dus een, een meegaan of een mechaniker of hoe je hem ook wilt noemen, een werktuigbouwer, denkt toch heel anders. Denkt in 3D bijvoorbeeld, dan een elektrotechnota. Dan degene die elektronica maakt. Die denkt vooral in layouts. Nou, zo verschillende culturen dat het heel moeilijk is om die. Gelijk gestemd en met veel contact met elkaar. Hè, dat willen we ook als we samenwerken. Willen we willen goed communiceren. Best moeilijk om die gelijk te laten optrekken.